welkom bij iedereen kan haken we zijn nu bij het okselgedeelte aangekomen en we gaan nu steekmarkeerders zetten dus je hebt doorgehaakt tot je bij de oksel bent en dan leg je het werk plat neer en aan de zijkant en dan kan deze onderkant heb ik even steekmarkeerders gezet aan deze kant is niet zo moeilijk want dit is je begindraad en dan leg je je werk plat. En dan ga je bij de oksel, tot okselhoogte, heb je doorgehaakt. En dan ga je steekmarkeerders zetten. Dus dit is links. En dit is de rechtse kant. En omdat, ja, ik heb zo'n klein bolletje wol dat ik... Maar meteen uh, met de nieuwe bol begin, dan zit dan zit de draad ook mooi aan de zijkant. Die knoop ik even netjes vast. Ik wil eventjes de draad aantrekken. Zo. En dan ga je niet meer in het rond haken, maar je gaat zorgen dat je alleen nog het voorpand Vasthoud. en dan is het een beetje moeilijk filmen, even kijken hoor, ja. En dan ga je alleen nog maar het volpand haken, um, en dan doe je nog twee rijen, dus je zet weer even twee, drie losse op, en dan pak je het patroon, en het patroon is hier dus nog een vast, een een losse, een vaste, een losse en vijf stokjes. Dus we gaan nu het patroon volgen met twee lossen en vijf vaste, twee lossen, vijf vaste. En ik moet even de camera goed zetten. Zodat we goed in het midden zitten. Dus niet meer het weer keren. Je gaat nog twee toeren. afmaken. Dus je zet op die vijf stokjes vijf vasten en met twee losse tussen. Kijk, en dan ben je bij je middelste stokje aangekomen. Dan zet je hier nog eventjes een vaste, twee vaste, drie vaste. En dan ben je bij die oksel. Kijk, en dan ga je niet meer in het rond, maar dan keer je het werk. Dan blijf je aan het voorpand nog één toer. En de volgende toer is dus een losse, een stokje, een losse, een stokje, en hier drie vaste op. Dus je zet even drie losse op. Even, en dan nog een losse. Een stokje. Een losse. Een stokje. Een losse. En dan zet je weer drie vasten in het midden van die vijf vasten. En lossen. stokje, een lossen. Een stokje en een lossen. En, weer vasten. en een losse stokje, een losse, een stokje, en een losse en drie vasten. En weer een stokje. En een losse. En een stokje. En een losse. En drie vaste. En een losse. En een stokje, en een losse. En drie vaste. En een losse. Een stokje. zelfde als toer 2. Ja. En dan maak je de hele toer af. Totdat je bij je steekmarkeerder bent. En een losse. En een stokje. En een losse. En een stokje. En een losse. En dan eindig je hier met die vaste. En dan ga je weer drie omhoog. En dan draai je het werk dat je bij je voorpand blijft. Zo. Dit is dus je voorpand. En dan is dit je stokje. En dan ga je um, twee stokjes uh, samen of twee um, steken samen breiden aan de zijkanten of haken, sorry. Um, hier hoort dus een waaier van 5 te zijn. En dan doe je die samen breien bij die vaste. Dus je pakt toch weer die waaier. 1. 2. Ik zit te kijken hoe dat we het samen kunnen breien aan de zijkant. Nee, we moeten het overslaan. We slaan deze dus over. Sorry hoor. Um, deze moeten dus samen gehaakt worden. Dus je zet tegen hier een. Um, even kijken hoor, je haalt de draad door en je maakt deze met een halve vaste zeg maar, kantje af en dan sla je deze even over nee, deze sla je over ja en dan pak je deze op en die pak je ook met een uh, halve vaste kijk, en dan hebben we deze alvast afgekant er zijn dan twee en dan gaan we weer verder met eh, bovenop deze drie vaste pakken we een losse, 1 vaste, 1 losse. En dan gaan we weer hier op die V-steek een waaier maken van 5. 1. 3, 4, 5, dan weer een losse, dan een vaste in het midden, een losse, en weer een waaier in de V-steek, 1, 4, 5. Dan maar een losse. Dan maar een vaste in het midden. Een losse. En een waaiensteek. Tenminste 5 stokjes. 2, 3, 4, 5. Het hoeft allemaal niet zo snel, hè. Het is meer... Uh, dat ik uitleg hoe dat je bent en dan zet je hem gewoon af en toe op stil. Ik heb net een losse, een vaste, een losse en weer een 5 stokjes. En dit is 5 en een losse. en een vaste en een losse en weer vijf stokjes en een losse en een vaste en een losse en weer vijf stokjes en nu zijn we weer bij de andere okselopening. even deze afmaken 4 5 en dan moeten we weer twee steken samen gaan breien haken samen haken um, omdat hier de lossen zitten en nog twee stokjes pakken we hier die twee stokjes samen ze dus pakken een losse en en deze pakken we door en deze pakken we omhalen door. En die pakken we samen als een half stokje. Dan hebben we twee steken samen gehaakt. En dan ga je weer drie omhoog werken. En dan ga je weer draaien naar je voorpand. En dan haak je deze toeren allemaal weer af. Dus we gaan weer verder met hoe we eigenlijk deze uh, met het patroon weer een lossen en we zetten op elk stokje een vaste dan met twee lossen Hetzelfde als toer 1 en weer 5 vaste. En dan weer vijf vasten. Dus we hebben nu in het voorpand aan de oksel, hebben we uh, na twee rijen, hebben we aan elke kant twee steken geminderd. En dan gaan we nu door tot, um, tot het sleutelbeen. En dan blijf je gewoon je voorpand volgen en je blijft ook gewoon het patroon volgen. kijk hier zijn we gebleven um, met die stokjes dan zetten we hier nog even kijken we hebben twee lossen en dan gaan we hier over steken en dan zetten we nog maar twee vaste. en dan keren we het weer het werk met drie lossen keren we het werk En dan maak je weer het patroon af. En je met dit hier de schouder of de okselopening van de voorkant. En we gaan weer verder met het patroon. Is hier een stokje, een losse, een stokje, een losse. En we zetten hier weer drie vaste op. nou tot het sleutelbeen kan je verder haken met het patroon je blijft je ziet het, het patroon blijft gewoon doorgaan bedankt voor het kijken naar iedereen kan haken en als we bij het sleutelbeen zijn dan zie ik je weer terug